Hallo, fijn dat je naar deze video kijkt. Deze video gaat over videomarketing anno 2017. Een groot deel van de verkoopcommunicatie loopt niet meer langs de oude rails van Praatje daadje, maar langs een cybernet waar rechtstreeks contact uitgesteld of zelfs verdwenen is. Veel organisaties zijn de toegang van persoonlijk contact van ontmoedigen. Verhalen op voorhand aanhoren kost tijd en dus gebeurt de voorselectie online. En dat is precies waar nu het verschil te maken is. Wat de ondernemer rest zijn allerlei vormen van indirecte communicatie. Variërend van milieu-onvriendelijke direct mail, dure RTV-reclame, dus radio en televisie, en alle online communicatievormen. Die online communicatievormen en communicatiemiddelen zijn bijvoorbeeld e-mails en mailings, die doorgaans erg voorspelbaar en in een tekstuele vorm op de retour zijn, de goed geoptimaliseerde website en een online video. ...voor de website of Facebook dat volstaat of stoffen. Uiteraard gaat men mogelijkheden via LinkedIn, Facebook, YouTube enzovoort niet uit de weg. Sommige bedrijven zijn al enorm behendig om zich langs deze weg te presenteren. Andere bedrijven kunnen daarentegen gestructureerde hulp wel goed gebruiken. Tot nu toe is alles nog algemeen bekend. De vernieuwing zit in de samenhang en toepassing van... ...vele, als het kan korte video's die toegepast worden in de e-mails, de mailings, de websites en de gebruikte sociale media. Tekst en plaatjes blijven verder in gebruik, maar multivideo's zorgen voor het grootste bereik en de snelste distributie. Zo dadelijk leg ik uit hoe het werkt. Een ondernemer kan het zich vaak niet veroorloven om stil te zitten, dus is het zaak om geregeld aan een communicatieplan te werken, vaardigheden te leren om dat plan uit te voeren. Grote bedrijven doen dit altijd. Die plannen bij voorkeur ook 5 tot 10 jaar vooruit. Kleinere en middelgrote ondernemingen kunnen dat nu ook. Afhankelijk van de markt kan men misschien niet meer dan een paar jaar of een paar maanden overzien. Maar dat is ruim voldoende tijd om een videocampagne goed voor te bereiden en in te blijven richten. Als we hierop inzoomen, dan wordt marketing en videomarketing steeds meer een battle op het gebied van inhoud, structuur, timing en empathie. In plaats van door budget bepaald. Hiermee heeft men toegang tot een steeds grotere online markt. Webshops worden steeds professioneler en de inrichting van shops en hun geloofwaardigheid spelen meer en meer een rol bij de omzetting van aanbod naar verkoop. Men moet zich vragen... Hoe men zich vandaag en over een paar jaar nog onderscheidt. Veel ondernemers beginnen met iets waar ze goed in zijn. En kijken later pas naar zaken die ze nodig blijken te hebben voor hun verkoop. Of ze merken dat de manier van verkoop verandert. Zoals dat het publiek vaker online koopt via een mobiel. Wat zijn de ingrediënten voor een marketingplan? Of een videomarketingplan van deze tijd? 1. De boodschap. Wat wordt er allemaal verteld. Dus het waarom, het wat en het hoe. 2. De doelgroepen. Voor wie is het nuttig en worden de doelgroepen op afzonderlijke manieren ook benaderd? 3. Frequentie. Waar wordt de boodschap aangeboden? Hoe vaak wordt de boodschap aangeboden? En in welke blokjes kan men de boodschap opdelen om die overlappend aan te bieden? 4. De media. Via welke wegen biedt men de boodschappen aan? Welk deel is free publicity en hoe koopt men zichtbaarheid efficiënt in? 5. Hoe geeft men de boodschappen vorm? Wie draagt het uit en op welke manier en welke ruimte heeft men voor de invulling beschikbaar? Dus welk budget. Veel bestaande ondernemers hebben uiteraard al een plan of een werkwijze, hoe hun organisatie werkt. Men heeft dus al klanten en met regelmaat komen er nieuwe klanten bij. In dat geval geen dringende reden om tot actie over te gaan. Echter, zodra die ondernemer in een transitie terechtkomt, zoals bij een eerste online vestiging, voldoet het oude plan niet meer en is het wel zo prettig om alles goed uit te kunnen stippelen en te regelen. Op zich is het bijzonder wenselijk dat men zaken doet met betrouwbare partijen. Die doen wat ze beloven en die ook helpen bij het in goede banen leiden van alle plannen. Verder is het prettig om al met een relatief bescheiden of zelfs klein budget professioneel en snel uit te pakken. Dus een partij die een veel lagere instap heeft zonder op de kwaliteit in te boeten en die ervoor zorgt dat de kwaliteit altijd gewaarborgd blijft. In 2017 moet de ondernemer altijd ja, verkopen. En alles doen wat mogelijk is om gevonden, gehoord en begrepen te worden. En daar heeft men tools bij nodig die efficiënt genoeg zijn om op al die levels optimaal wendbaar en betaalbaar te zijn. Met Spotcast is dat het geval. We vaardigen ook gauw 10 tot 20 korte video's van bedrag waar men vroeger ongeveer 1 video voor had. Hierdoor verkrijgt de ondernemer in het contact met zijn doelgroepen meer gelegenheid om de aandacht langs meerdere aandachtsmomenten tot stand te brengen en uit te breiden. De distributie waarmee we deze video's van duizenden tot miljoenen weergaven kunnen voorzien, maakt deel uit van onze package deals. Desgewenst helpen we met het verstrekken van de vindbaarheid van de website of webstore en het optimaliseren van de conversie. Ik heb in de afgelopen tijd verschillende partijen gesproken die de markt heel goed kennen. En volgens tegen mij zeiden... We kennen heel veel bedrijven die doen wat jullie doen. Maar we kennen niemand die het doet voor de bedragen waar jullie het voor doen. Mogelijk een goede reden om in contact te gaan. Voor het inspelen op meerdere doelgroepen... voor de juiste inzet in de sociale media en online webstores... voor de juiste informatie over werking en voordelen... Voor voldoende individuele aanpassingen, voor een herkenbare en menselijke invulling van de online media en voor een goed gespreide videostrategie kan men nu terecht bij SpotCast.nl. We make content move.